We hebben ons afgekeerd van heimelijke lafheid. We gaan niet sluw te werk, vervalsen het woord van God niet, maar maken de waarheid openlijk bekend. Zo bevelen we ons ten overstaan van God aan bij ieders geweten. We kunnen ons dusdanig druk maken over wat andere mensen van ons denken, dat het ons op een gegeven moment volledig verlamt, en dat we ontzettend bang zijn dat men een verkeerd beeld van ons heeft. Maar weet je wat? Ik denk dat als we meer waarheidsgetrouw zijn, we meer respect krijgen dan wanneer we van alles proberen te verbergen en doen alsof we perfect zijn. Ik geloof dat een van de voornaamste redenen dat mensen graag naar mij luisteren is omdat ik hen vertel wat ik door mijn eigen problemen, zwakheden en fouten heb geleerd. Het helpt hen te ontspannen, zichzelf met mij kunnen identificeren en biedt hen hoop dat als ik die dingen kon doen en het gered heb, zij dat ook kunnen. We moeten stoppen om bang te zijn om fouten te maken, want we zullen fouten maken. Punt. God vraagt ons niet om geen enkele fout te maken. Hij vraagt ons om eerlijk en open te zijn over onze tekortkomingen. Wanneer we ze naar buiten brengen, kan Hij ons helpen om er vanaf te komen en kunnen we voorwaarts gaan, op naar grotere en betere dingen. Verberg je fouten niet. Maak ze openlijk bekend zodat je ervan kunt leren. Wanneer je God in openheid en eerlijkheid vertrouwt, dan kan Hij je helpen om alles te overwinnen. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heer, ik heb zwakheden waar ik mij voor schaam, maar om me hieraan vast te houden zal mij niet goed doen. Ik kies ervoor om open te zijn over mijn tekortkomingen, zodat u mij kunt helpen om ze te overwinnen. In Jezus' naam. Amen. Fijn hè?